van mij is jouw weer blij. Hallo Siep? Hallo Saar. Wat zijn jullie leuk aan het spelen? Ja, we spelen als we later groot zijn. Maar nou heb ik geen zin meer om groot te zijn, mama. En papa, pak je mij op? Wow, nou ben ik pas groot. Mama, wat is er, lieverd? Ik vind het eigenlijk ook heel fijn om klein te zijn. Dan kan ik lekker met jou knuffelen. Ja, lieverd. Soms is het ook gewoon heel fijn om nog even klein te zijn.